2015 2015 20, over. Ja, geef verricht over. Het is alsjeblieft even meeluisteren. uit de 203, uit de Ja, geef verricht over. Ook even meeluisteren. 214, uit de 21, over. En 2014 geef recht. Ook even meeluisteren. 2016 uit de 2016. 2016 geef recht. Ik u even luisteren en de 20.5 en de 20.5. Geef berichten over. Ja, de U wilt vanaf het uh, Master Ziekenhuis richting het EMC en VTB. Nog wat uh, patiënt met acute zorg. Uh, overige eenheden die vrij zijn en willen helpen, graag via het een ge gespraken liepen om te koppelen. Dan de 20.15, u mag. Op de IJsselmondse Randweg bij de splitsing van de Stolwijkstraat mag u positioneren. In de 23 u mag bij de Keverdijk bij de splitsing van de Hunia Dijk staan. In de mag u mag bij de Plandijk bij de splitsing van de Hunia Dijk staan. De Reerdijk bij de splitsing van de Heindijk mag de 2016 positioneren. En als laatste 205 u mag bij de Reerdijk bij de splitsing van de Bandeloze Dijk positioneren. OC 25 te plaatsen over. 124 uit de 2104 over. OC de 2104 geeft bericht over. Ja, goeiedag. Wilt u alstublieft prioren met tussen naar het Master Ziekenhuis? Vonden we dan een VTB? Mocht daar een commando op te nemen? Ja, onderweg prioren met tussen hem. 1204 voor het OCO. ik heb net een Ja 1204 uh, ter plaatse Ik ga een overleg met de uh, Mixer. 1203, is je dan nog uit Goeiedag Hoi Bedankt dat jullie zo snel konden komen hè? Ja tuurlijk Ehm um, Patiënt ligt achterin het er een jongetje van 10 jaar, die moeten snel maar naar het Erasmus IC, maar wel glijdend. Arts en de verpleegkundige zitten achterin. Ja, ik heb al kunnen regelen dat uh, de kruispunten richting Erasmus zijn afgezet. Dus dat scheelt. Toppie. Nou, zullen we dan meteen vertrekken? Ja, glijdend. Dan is goed. Uh, ja. Ik ga zitten. Top. Ik ook. Succes. Jij ook. 21.4 over. We gaan rijden. 21.4 Ja, we gaan rijden ook. Gaan we straks rechtsaf. Groen licht. Met de bot mee. Op kruising. Dan gaan we hier rechtdoor op kruising. En linksaf. Rood licht op de kruising. rechtdoor rood licht op de kruising open. rood licht op de kruising gaan we zo meteen rechtsaf op LED, rood licht op de kruising Linksaf, rood licht op de kruising over. Rechtsaf, rood licht op de kruising. We gaan hier een uh, aantal auto's stil, gaan we proberen rechts langs te gaan. En dan linksaf aankoopst Erasmus. Hartstikke bedankt, ging lekker hè? Ja, ik heb geen bijzonderheden gezien. Uh, Top, wij mij. Hey, Tot de volgende dan. Ja, geen probleem. Werkt nog.